Ik leg u graag uit hoe u het e-mailadres kunt aanpassen. Wegens veiligheidsoverwegingen is het helaas niet mogelijk om uw e-mailadres aan te passen in uw online dossier. U kunt dit wel doen door contact op te nemen met onze Customer Care afdeling. Stuur ons een mailtje met uw gegevens en het e-mailadres dat u wilt wijzigen en wij gaan dit voor u regelen. Op het moment dat het e-mailadres gewijzigd is kunt u hiermee inloggen in uw online dossier. Alle updates omtrent uw claim ontvangt u dan ook op uw nieuwe e-mailadres.